Hallo jongens, mijn laatste tijd deze nieuwe video op mijn kanaal GamerGame. Oké, maar ik ben helemaal bovenop. Dus wat heb je wat heb ik eraan dat jij een auto hebt? We kunnen die auto pakken en dan gaan we daarmee boem er vanaf. Heb je al taxi? Nee, kan die niet. Daarom. Ja, maar je kan er wel omhoog rijden, maar ik ga niet omlaag of zo in ieder geval. Oh mijn god, mijn auto ligt op zijn kop. Op een PlayStation kan het. Nee. Oh. Maar als het goed is, J Ik staat doe hem gewoon een... met mijn lichaam recht. Maar hé, hey, als het goed is, staat er hier gewoon een fiets. Ik ga die gewoon pakken als ik hem zie. Ik ga via de weg naar Montchiliad. Of niet? Kan ik wel. Nee, dat is te stijl. Alles waar ik ben is te stijl. Ik heb echt een gevoel dat jij via de weg gaat dat je nog steeds naar beneden valt en valt. Nee, zo ben ik niet. natuurlijk nee, Hoe ver is draaien? Het is maar 2,7 miles. Maar, ja, valt er mee. jongen waar is die kutfiets Ik maak even mijn hele auto. Oh, ja, volgens mij gaat mijn auto niet eens halen. Hij is wel helemaal kapot. Niet... Nee, ik kan die kutfiets niet vinden. Auw, nou, Ik ben in ieder geval op de weg. Western. Oh. Wat staat er op het bord? Ik ga kijken wat er op het bord staat. Treinbaan. Danger, deze kant toet, toet. op. Doe okay. het. <laughs> Waarom laat <ze> het zien? <laughs> danger, ga deze kant op. Oeh, het is inderdaad danger hier. Er staat deze berg in het echt? Ja. Vast wel. Nee. Ja. Godverdomme, hoe lang duurt het nog? Ik spring eraf hoor. Oh wacht, ik ga er af springen. Ik heb hier een parachute. <laughs> ik kom wel naar beneden. Okay. Ik wil ook springen. Het duurt zo lang bij jou. Ik hoef nog maar twee mijls. <laughs> maar wel, ik kan er alleen maar aan de achterkant afspringen. Oké, okay, Guido, ik ga aan de achterkant afspringen van de mountain. Ja, hier is de treinbaan. Oké, okay, there we go. Ik heb een auto. <laughs> en bij jou doet het nog lang. Nee. Goh, open je parachute! Klikken. Ja, ik ben dood. Wat <laughs> moest ik klikken, lul. Gewoon klikken aan je muis. Helemaal niet, dat deed ik! Nee, het is echt zo. Linker of rechter muisknop. ik drukt gewoon allebei in. Heb ik nu nog steeds een parafus? Nee, vast niet, hè? Tuurlijk wel. Je hebt het niet gebruikt. Ja, ik ben weer dood. Ik ben al beneden. <laughs> is goed zo, ik ben beneden. Ah, oh, ik ben bijna boven. Dat <laughs> boeit me niet. Ik ga naar de trein toe. Tjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjo Waarom, op die, waarom kan ik niet gewoon even een jump maken dat hij zijn parachute opent? Ik zie daar een steen. Vanaf daar ga ik springen. Ik ben bijna beneden, maar. Ik ben bijna boven. Nee, ik rol ik wil naar die steen. Maar kan je, kan je als je beneden bent niet een, um, een um, taxi bellen en dat hij dan naar boven rijdt? Je zei dat hij wel naar boven komt. Ja, als het goed is goed wel. Op Playstation lukt lukte mij wel. PlayStation is anders. Weer dood. Hé, hey, je ligt geld. Ik ben doodgegaan, er ligt nu geld. Weet je, hoe vaak wat dood gaan, En volgens mij heb ik echt al mijn geld verloren. Verloren. Oh, dit is steen. Oké. Okay. Jun. Oh, ik heb geen parachute meer. En ook al heb ik hem niet gebruikt. Nee, hey, ligt weer geld. Ik ga echt vaak dood. Hé, hey, je ligt een parachute. <laughs> Kijk, misschien heb ik geen parachute meer, dus ik pak hem op. Nee, ik heb al een parachute. Oh, wat opeens gaat mijn auto achteruit. Wacht, weer dood. <laughs> <laughs> Wacht, weer dood. Ja, ik dacht bijvoorbeeld, je kan ammo kopen ook en zo in je interaction menu. Dus ik ga kijken of ik een parachute kan kopen. Mo, kan je daar ook een parachute kopen bij Mo? Uh, uh, nou nah, je schiet niet met een parachute dus... <GAS> oeh, ik voel er bijna vanaf laat, laat de me omhoog gaan <laughs> hoe zie je of je een parachute hebt eigenlijk? als je op tap uh, ingedrukt, dan zie je je wapens en dan staat er meestal al links oh ja, op er staat wel een parachute tekentje dul ja. <laughs> ja hij doet het ik open hem, met ik tegen de grond. Oh mijn god, dit is echt triest. Wow. Ik ben bijna boven. Waarom opent die super schiet nou weer niet? Yes, ik ben beneden. Ik ben, ik ben... boven. Ik ben beneden. Ik een taxi en een aal naar boven. Nee, ik ga de trein op. Oh wow, weet je hoeveel M ook verloren heb? Oh, 300, of zo. Alleen maar door dood gaan. Inventory, hé. Hey. Inventory. Nou. Oké, okay, ik ben boven. Kom gewoon naar beneden toe. Ja, met mijn auto. Ik hoop niet dat ik ga ontploffen. Dan ben ik oh. Oh, moet ik naar Danger toe? Nee, je moet naar toe waar ik sta. En dat is. Ja, op, heb je ooit van de kaart gehoord? Op de kaart, op de kaart, op... Daar sta ik te wachten met de, met de auto die het allerbest is van de hele game. Wat? Alle auto's verdwijnen in één keer. oh ik val er bijna vanaf. Oké. Oké. Ik ga wel naar die auto toe dan. Oh, je bent daar? Oh, ik ga wel recht naar beneden, daar kom ik bij. Je. Lolo! Er staat hier iemand. Leuk. Holy shit! schiet die. Het ontplofte. <laughs> Weet niet wat, maar het. Wow, mijn banden zijn dun. Kom, ik moet echt een... een iets. We moeten straks even missie doen om geld, oké? Okay? Dan kan ik eindelijk een appartementje kopen. Hoeveel geld heb jij eigenlijk? 177 volgens mij Volgens mij kan jij al lang een appartement. Komen. Ja, maar ik wil die van 300.000 hebben. Dat dat is met zo'n 10 garage. Die kost 300.000. Is, is dat de goedkoopste? Denk het. Kijk jij anders. Kijk. Dynasty. Ja, echt nasty. Ik sta op het spoor. By from. Oh, niet ontploffen. Hebben ja, ze niet meer dat je die hele lijst dan zien? ja dynasty 8, ja oh popo ah! heb je politie ah! heb ja, je politie wow. uh, een auto is geblazen waarom blazen met wat pistool hoe dan ik ik zal op het voor. <laughs> oh oh oh shit <laughs> ik sta hierin ik wacht even tot de politie weg is <laughs> ja uh, ik bescherm je Aan ah, de kant, ze zien we! Oh, ze zien je? <laughs> oh, nu niet. Is je trein er al? Ik denk het niet. Hoe blijkt hey, de trein? Met een lekker band rijd ik gewoon nog steeds sneller dan jouw auto. Oh, oh. Ja, maar kijk, mijn motor. Die is helemaal in. bedukt, dat hij nog kan rijden, dat is de vraag. Dat is niet de vraag, dat het... Ja, het is gewoon zo, dat hij nog kan rijden. Ja. Ik ben bang dat ze straks keihard tegen de trein aanrijden. rijden. <laughs> Hey, wat zit hier rechts? Wat zit hier rechts? <lacht> hier zit de zwerverskamp! Ja, leuk! Kom, we gaan de er auto's? naartoe! Ik zit vast! De auto's? Ik zit vast! De ja, auto's? Ja. Maar kom, we gaan zwervers vermoorden. Is leuk! Fuck you! Jullie hebben geen auto's, zwervers! Ja! Wow, hun tenten zijn sterk! Schiet niet om mij! ik ook niet! Je schiet op de onderkant van de motor Je hebt ook wapens, hè? Deze moet dood. Die heeft te veel gezien. Je schiet op mij, ik ben bijna dood. Je. Maar hé, hey, wacht even. Ik ga even kijken wat er goedkoop op het appartement. Gaat okay? het dood of zo? Kutpersoon. Hier. Zullen ja, we een appartement hebben met 10 garage. 10, 10, 10. En het kost. Zo, oh, jij wil eentje voor 300.000, terwijl je ze al voor 200.000 hebt? Ja, de goedkoopste is 200.000. Ja, oké, okay, maar is die ook mooi? Ik wil wel zo in zo'n hoge flat. Ja, deze is hoog. Is mooi. 200.000. Heb je politie? Ik... ik ga die kopen als ik... ja. Ik ga die... Oh, ze komen eraan. Ik ga, ik ga die kopen als ik 200.000 heb. Oké, okay, let's go. Gaan ik we weer heb... de trein op? ha huh? treinsporen op? Ja, we moeten de trein op. Oké. Okay. Oh, lukt niet. <laughs> no shit. Maar ik heb een nieuwe auto nodig. Ik ook. <laughs> Dus ja, het eerst... lijkt misschien niet zo, maar ik heb het wel nodig. ik ga Lester bellen als ik dat kan. Nee. Ik, uh, hij staat niet eens tussen mijn contacten. Oh, wow, dat is zo zielig. Ik rijd echt niet met een lekker band, hoor. Ik rijd echt niet met een hele kapotte auto, hoor. Hé, hey, waarom rem je af? Even rijden. Oh. Oh, oeps. Ik heb de politie. de politie. <laughs> Ja, hij knalt ja. tegen mij aan. Ja. ja, heb je nu ook politie? Ja. Oh shit, kijk wat er bij mijn auto gebeurt. Oh, heb, jij ook. Heb je politie? Ik help je wel Oh, mee, ze politie. schieten. Okay. Rij, kijk. <laughs> <laughs> je hebt nog al in één. Ja, oh, lekker mooi. Hé, hey, je kan hier weer opspringen, dat is mooi. Maar ik heb twee lekker banden. Holy shit, politie op de treinspoor. Oh nee. Oeh, politie op de treinbaan. Heb <laughs> je politie? Kijk dan nou wat ze doet met me. Help me Guido. Ik kom eraan. Oh. Alleen ik heb een lekker band ook. Ah, hij is al gecrashed. Kijk maar. Ik heb me op de kop gebeukt. Mooi zo. doet. Ik ben degene die jullie zoeken. Hij stapt gewoon uit zijn auto. Terwijl hij op de kop ligt. Rijden. Ah. Oh. <laughs> oh. Man. <laughs> oh, ik ook. Nee, ik ook. Rip. Oh nee, nee, ze schiet op me. Ja, yeah, no shit. Waarom zullen ze schieten op me? Ik heb niks misdaan. Ik heb een, alleen een oude kaart gebeukt. <laughs> en dat deed ik niet express, ik zag hem We niet. Moet weer op. Hij had zijn verlichting niet aan. truckie. Met mijn mooie auto. Dele oh, wat G was mijn dak open, hè? Nee, dat, dat lukt niet. Zoiets, ik weet niet meer. Ik weet het echt niet. Kijk, doet kijk, doet. Me, kijk me gaan. Kijk mij gaan. Ik, ik ga sneller. Weet ik. Veel sneller. Ze hebben gewoon een hele blokkade gezet om de snelweg te waar, te waar wij hier op rijden. Dat vind ik wel zielig. Waar blijft oh, die trein? je steen ik zie een mooie steen om een stunt mee te doen mooi hoor dat ah. viel best mee ik I zie so een mooie... Uh, niks, ik zie niks oh. moois. ik oh. zie ook een mooie steen en ik ga er geen stunt op doen wat doe je? niet schieten! foei! <laughs> ik schoot extra's mee Oké, okay, kom, we gaan rijden. Waar, waar gaan we rijden? Oké, okay, we gaan Ik hier. heb een hele achter me. <laughs> ik zie het, ja. Oh, ik ben mensen kwijt. Ik Kijk, deze stunt. Wauw! ja. Benieuwd. Oh, recht. Ik land gewoon op wielen. Ik ook. <laughs> ik heb een lekker band. Fuck. Ja, ik ook. Hey, ik, zie hier twee, ik zie hier nieuwe auto's rijden. Mooi zo oh ik slip weg deze auto is te lelijk ik ga een busje nemen Nee. is ook te lelijk ook te lelijk ook veel te lelijk ik neem deze wel ook veel te lelijk nee die is te lelijk, te lelijk. wow wat voor auto's hebben ze hier ik moet wel even sneller hebben ik wil niet zo'n sloombakje ja daarom al die auto's hier rijden ze sloom oké okay, ik ga wel de snelweg op via de treinspoor want misschien kom ik nog een trein tegen ja, als je laag level bent, komen er dan geen trein of zo? Ik weet niet. Volgens mij wel gewoon, hè. Ja, dacht ik Ja, hier trein, trein, trein, trein. <guss> ik kom eraan. We moeten erop stunten, maar ik heb een kut auto. Dus hoe willen we dat doen? Ik zie een mooie auto rijden. Nou, hij rijdt weg. Hij rijdt te snel. Oh, ik ben te vroeg. <laughs> Wacht, ga jij achter de trein aan? Ik wil deze auto hier pakken. Oké. Okay. Oh, hij heeft maar één cabine waar je in kan. Echt? Ja. Oh my god. Dus wij zijn best wel fucked. Nee, deze Audi rijdt weg. Kut. Ik rijd naast de trein. Oké, okay, ik ga die Audi bijhouden daar. Ik toetref naar hem, misschien stopt hij dan. Oh, nog een Audi achter me. Waarom stopt hij niet? Bypass, bye. Kom op, snel de lans. Wat als ik de machinist doodschiet dan? Ja, ik heb hem. Gaat hij ja, nog verder? Ja, gaat verder. Kak. Stop. Is ik ben er! Oké! Okay. Ik ga erop de. Oh, oh, een oh, ik crash. Hij heeft maar één wagon, kut. Eén wagon waar we in kunnen. Mijn auto rookt. Pak een nieuwe van de weg, snel. Ja, hou jij hem bij? Ik hou hem bij. Oké, okay, dit is mijn kans. You're gonna be Kom op, rij sneller! Oh, ik zit nee! Oh mijn god, ik lag er bijna in. Hey, jongen, er zijn alleen maar schijtauto's die hier rijden. Weet ik, ik heb er gelukkig nog een Audi gepakt. Kom op, geef me even... Nee, het faalde, het faalde, het faalde. Kut, mijn auto's naar de kloten. Ik heb popo. Hoor heb je politie? <laughs> ja, ik heb popo. Ja, ik zat erop! Nee! Kut, ik stond bovenop een normale wagon. Oké, <laughs> oké, okay, okay. ik heb hier een BMW of zo. weet ik veel wat het is. Ik neem hem mee. Kom op, draai door met je kutwagon. Pull the car over. Not now, too. Not today, my friend. My friend. Ik ga op het spoor en ik ga kijken. Ik ben er net niet. Ah, oh, nee, de politie staat op me. Guido, ik zit vast. Ik kan de trein niet bijhouden. Hey, nee, ik, ik kijk kom eraan. Kijk wat de politie doet. Kijk wat de politie doet. Op Aan de, de kant. Oh, ik, ik, ben ik had hem hoog. bijna overgereden. Oh mijn god, wat heb jij er weer voor een auto? Een dikke BMW. Ja, dat is het echt. Oh, ik zie niks. Uh, kan ik hier ergens op? Ja, uh, ja ik heb hem. Je moet wachten tot die wagon komt, dat is kut. Oké, okay. let op deze, let op deze. Ik ga veel is... te vroeg. <laughs> en ik ga veel <laughs> te zacht. Dit is Davis je dat. Ja, ik zit erin. nee ja. hey, ik roze eruit, zag je dat? Ja. Ik ja, heb jij nog steeds politie? Ja. Uh. Drie sterren. Ik <laughs> niet. Twee sterren bedoel ik. Uh, ik moet hier links, kak. Ja, ik zit ook rechts, kak. Uh, oh, nu welke kant gaat hij op? Rechtdoor. Ze zijn allebei rechtdoor, maar. Goed. Dus eigenlijk moest ik via rechts. Oh, via nee. Je? Oh, wat doe je? Oh. oh, nee, nee. Wat oh, doe je? Uhm. Ik keer. Ik bij de trein jongen. Kijk, hier vanaf hier kan je de mooie in. Let op. Te laat. Nee. Oh, de vroeg. nee. Shit. Nog steeds. Oh. Het kan nog steeds. Nee, weer niet. Te vroeg. Beuk me even. Oh. Beuk me even recht. Nee, niet te snel. Oké, rij achter de trein aan voordat het te laat is. Oh mijn god, mijn auto is helemaal naar de klote. Helemaal oh, naar de klote. Lek net of die afremde. Wow, geen kom ik aan. Dit is fucking grappig. Holy shit. Oh kut, palen. Shit, palen ja. merk het. Kijk mijn auto, what the fuck. O, oh hier, hier, hier, hier. Oh, tyfus, ik vlieg. Ja, uh, yeah. Jij hebt een mooie plek. Nee het in. Nee, ik blijf gewoon op. naast rip mij, rip rijden. dit mij, dit mij, dit mij, mij. Oh nee. Oh nee. Oh my god. Ik moet naast hem rijden, dat nee, <laughs> is moeilijk. Nee, kijk, dit is scrap hier. Oh mijn god, ik heb het overleefd. Ik ook. Hoi. Um, waar kunnen we op? Kan ik het hier proberen? Ik weet waar het kan. Ik heb het Ik heb ervaring met dit. Alleen niet te vroeg gaan! Wat <laughs> doe ik? Oh, ik ga te laat. Ik ga te laat. Nee, Mijn ik knal er tegenaan. Mijn auto bestaat niet meer. Zo mooi. Oh, ik hoop niet nou. dat hij zo'n kutbrug op gaat, want dan zijn we fucked. Actief is een knal tegen de brug steen. Op, hij gaat zo meteen wel de brug op. Dus je moet snel zijn. Oh, ik slip weg. <laughs> ik dacht ik ga heel mooi hierop, maar alleen ik slipte weg. Mijn ja. auto ziet echt uit als een auto. Ja, ik rijd achter. Moving target. Mustafa, wat doe je hier? Mustafa, <laughs> <De waai>, iedereen. <laughs> ik rijd ietsjes verder voor hem. Er is echt niks. Hier misschien. Jawel, die randjes, daar kan je van op, hè? En maar hier, hier. Alleen het is zo moeilijk. Hier kan je erop. Op deze rem. Oh god, veel sterk. Ik ben er gewoon overheen. <laughs> <laughs> ja, ge ja, nee, ik ben er ook overheen gevlogen. Ik ben er helemaal overheen. Tot nu toe ben ik fucking close geweest. Alleen ik kijk maar in de auto. Het lijkt op een Mini Cooper. Oh oh oh. Oh nee. Ik ging een wal uit op te Het is de trein. letterlijk een Mini Cooper geworden. Holy shit. Ja. Nee! je oh, mij. Nee, waar ben je? Hey, oh daar. Naast, mijn auto is. Een oh mijn god, hier konden we op deze heuvel. Mijn, mijn auto is een fucking mini Cooper geworden. Oh crap. Oh nee. Nee, je zat er ook bijna in. Ja. Wow, mijn voorkant. Kijk mijn auto, ik heb een mini Cooper. Oh, <laughs> oh, wat doe je? Er is een tunnel hier sukkel. Ik zie niks. Ik heb een mini kooper. Mijn voorkant is gewoon een punt. Doe je je beuk om aan? De brug komt eraan, dus je moet snel zijn. Oh, boom. <laughs> oh, een, een heuvel. Waa! Wow, ik ga er hier overheen. Ja. Hoe is dat? Ik ben er overheen. Oh, waarom ging ik overheen? er overheen? Daar was een heuvel daar. Nou ja, boeien. Een brug, brug. Je moet nu voor de trein gaan, voordat je te laat bent. Ik ben te laat. Voor de trein, voor de trein. Ik ben te laat. Nee, ik ook. nee, nee, nee, nee. Ja, ik heb het. Nee, ik, ik, ik rijd er aan. wel achter. Ja, ik rijd ik rij er gewoon naast <laughs> Ja, ik ga er nu achter rijden. Vallen. Oké. Okay, nee, nee, op nee. Op. Wat doet mijn auto? Mijn stuur is kapot. <laughs> ik, ga ik, ga heb een andere, ik heb een andere auto oh. nodig. Ja, hier, deze. Oh nee, mijn stuur werkt niet. Ja, hij rijdt weg uit de trein. Ja, ik heb Dat een andere auto niet nodig. ga oh, oh, hem bij jou Oh, Ik hou hem bij. Wat? Ik ik drukt op F. Oh mijn god. Reddy geen auto's. Ik zit erop! Nee! Ik stond weer bovenop, bovenop. Bovenop zo'n kutwagon. Waar zijn auto's? Ik zie helemaal geen auto's. Je moet wel opschieten. Ja, kom op auto's. Er zijn nog bijna in Los Santos. God, oh, ik zie hier alleen maar een Prius. Pak gewoon, je bent al heel ver weg van ons nu, hè? Ja, ik, ik neem zo'n zo autootje dat jij ook had, zo'n strandautootje. Die zijn kapot goed. Ja, daarom neem ik hem. Volgens mij is deze sneller dan een prius. We gaan nu een tunnel in. <laughs> Oké, okay, ik, ik ga de treins bevolgen. Ja, ik rij achter de Eigenlijk trein, volgens mij, deze autootjes zijn volgens mij best wel goed om op de trein te komen. Weet ik, alleen mijne was kapot. Ik ben nog net voor de trein. Oh mijn god. Anders was ik dood. Oké, okay, ik, ik rij nu op de treinspoor en ik ga erachteraan. Uh-oh. Uh-oh. Uh-oh. Ik ben een walrijter aan het doen of iets. Oh, ik ga nu op de tunnel in al. Oh. Ik leef ja, nog. Ik ga nu op de tunnel in. Ik ga de machinist doodschieten, hoor. Wie dat zo nut heeft. <laughs> huh? Hij heeft nog niet zoveel nut. Oh, ik word gebeld door Dom. Moet je. Hij is een fijn voor. Oh, ik zie de trein alweer. Wow. Ik doe een wallride. Oh mijn god, ik zit een wallride in de tunnel. Oeh, kut, ik ben eraf. Ben je rechts of links? Links. Oh, ik ben rechts. Maar ja, je moet ook rechts, want dat is de enige plek waar je zo meteen erop kan stunten, denk ik. Hallo. <laughs> ja, alleen rechts. Nu moeten we wachten op de trein. Oh, tyfus. Kijk, mijn auto, jongen. <laughs> Dat is smart. Oké, okay. waar kunnen we erop? Ik weet niet. Nu moeten we gaan zoeken. Oh, ik heb je ook aan mijn hand. Oh, wat? We zijn niet eens in Los Santos. What the fuck? Nee, we zijn in zo. N... Hij gaat een heel rondje door heel fucking oh, wereld nou. maken. Dat zijn we zo straks komen we in Los Santos. Ja, oh, oh nee! shit, in de groen. Oh my god. Uh, hey, je leeft nog? Ja. Straks moet ik misschien wel bij jou instappen, mijn auto is namelijk helemaal. Oh typhus. Wat doe ik? Dan volg ik volg het jou? Oh, ik kom hier nee. niet omhoog. Oh, de trein gaat ontsnappen. Ik kom hier niet omhoog. Ik wel. Nee! Ik zit. Oké. Okay. Oké, okay, rijden, rijden, rijden. Wat mijn achterwiel doet het raar. Ja, dat had, had ik ook. Voor... Oh mijn god, mijn <laughs> ik knal tegen de stenen. Oh, oh, Oh, no. oh mijn, god. mijn voorwiel doet ook raar. Mijn auto doet raar. Hey, had... Daarom ben ik uitgestapt. Oh oh, we komen door de stad. Oh mijn god. Oh mijn god, ik ga rechts. Oh Oh nee. mijn god. Oh mijn god, ik vlieg. Oh nee. Oh, ik rij heel rustig. Uh, merk ik, <laughs> Ik ben 10 km puur voorbij Oh mijn god, ik knal tegen een paaltje aan, ik dacht dat ik het tussen <laughs> Nooit, mijn auto doet kapot raar, ik kan niet eens meer sturen wat de fuck Oh, tyfus oh, ik dacht ook wel, ik echt tegen de paal aan, what the fuck Kijk mijn auto, wat de fuck Oh nee, oh nee Oh, oh, hier stond. Er is, nee, is iemand achter ons, er is een ander iemand achter ons er is iemand met een auto achter ons, die probeert hetzelfde. Er zit iemand met een custom auto, hij beukte me. WTF? Oh, iemand anders is hetzelfde. Ik kwam er net bijna op. Nee, hij gooit een sticky bom. RIP jou. Maar hij gaat het ook doen. Hij gaat het ook doen. Oh nee, RIP. Oh, oh, oh. hij rijdt onder oh. me. Oh nee. Oh nee. Hoi. Nee. Maar hij, hij houdt hem bij ons, dus dat is geen probleem. Oh, mijn deur is er vanaf. Jongen, hou op met je deur, dat is er vanaf. <laughs> af is. Alles is er bij mij. Hij zit er nu al op, volgens mij, hè. Oh, nee, hij rijdt ervoor. We moeten hem killen, maar hoe? Niet killen, hij, hij, hij houdt de trein voor ons bij. Nee, ik dacht heel slim te zijn. Ik ben heel slim, daarom ga ik er nu op. Niet niet. miep, oh. Hey! Oh, what? Oh, oh nee! <laughs> oh, mijn God. oh, dat was zo'n perfect plekje. Wat doet hij nou weer? Oh ja, hij komt de brug aan! Ja, hij heeft me getild Nu kun je een andere auto pakken. <laughs> ja, maar ik ga die trein nu nooit meer bij kunnen halen. Ja, ik, er... ik sta erbij. Ik zorg dat hij niet bij mij komt. Hé, hey, hij rijdt hier alleen maar slow auto's auto zou ik zeggen. Oh nee, hij gaat nu afremmen nu gaat hij... Nee, hij heeft bommen allemaal in die... Hij gooit tegen dit bom in die wagon. Ik zei toch, we moeten hem killen, lul. Door jou ben ik dood, hè. Jij zei, nee, niet killen. Oh mijn god. Killen hem of zo, ik zweer. Ja, gaat een beetje moeilijk met alleen een handpistool. <laughs> oh mijn god, hier komt een brug. Rip, er is een brug. Ik heb lek ineens weer, man. Ik moet, we moeten... Straks even dat, uh... Ja, ik zit vast. Hij schiet flares naar me, maar ik zit vast. Letterlijk vast vast. Ja, ik rij nu naar achter en dan kan ik de brug op. Hij houdt volgens mij bij. Als hij daar nu stil, hij staat stil. Ik zat heb weer he? dezelfde auto. Ik heb weer een Audi. Die zijn namelijk lekker snel. Ik kan je hem lekker bijhouden. Alleen hij gooit deze bommen in die wagon. Dus we kunnen er nooit in. Want ik zit er bijna in en toen liet hij me ontploffen. Hij heeft echt 15 sterren ofzo, zo, joh. Red door. Hij nee, land alsjeblieft. Ik wil niet dat hij nu al kapot gaat Bij mij doet hij niks. Nee, maar hij gooit ze ook niet op jou. Hij gooit je in de wagon. Hij doet niks. Hij legt alleen bommen in de wagon, zodat als je erin springt, blaast hij je op. Als je er bijna in zit. Daarom moet je hem killen. Ja, maar het gaat moeilijk. Wat voor... Oh, hij is er opeens op. Wat? Is hij op de trein? Hij zit erin. Met de auto? Ja. Kut. Hoe gaan we er nu ooit nog in komen? Niet. Ja, hij gaat er sowieso killen, daarom. Oh, tyfus. Brug. Nee, ik ga eronder Nee, Rip. Hoi Michael. <laughs> nee, ik ben er ook onder door, man ik kom er echt niet op op deze auto slipt alleen maar Boink. oké okay, nee, hier dit zijn alleen maar bruggen de stunt, daar stunts, oh laat maar oh mijn god ik ga er weer vanaf nou ja, weet ik, die zijn heel veel bruggetjes Hier nou, hij blijft, op blijft erop op. dus in ieder geval de trein die span niet ik zit vast oh ik ben los oké okay, ik ga de treinbaan op ja ik zit er achter je maar het kan dat hij nu Stickybonds bonds naar achter gooit, dus je moet uit te kijken. Ja, of proximity mines. Ja, daarom. Ja, hij staat nog bovenop, hij staat bovenop, kijk uit. Schiet op hem met je pistool. Ja, wat doe jij? <laughs> Ik zit te schieten. Je slipt er helemaal weg. Waarom nacht hij onze trein gewoon? Typhus. Wauw! <laughs> hij heeft RPG's in de handen. Oh mijn god, hij gaat ons RPG'en. Dan doet ze best maar. Oh mijn god. Nee, ik sta op het randje. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee, nee, nee, nee.